Heel leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Biddy morgen En vandaag ga ik op pad met deze Aston Martin. Fictieve politie uit. Ik zeg het er alvast bij, de Nederlandse politie rijdt echt niet met een Aston Martin een markt rond. Misschien ook wel, misschien weten we het helemaal niet. Nee, ik weet bijna 100 miljoen procent zeker dat dat niet, is. niet geval is. Maar goed, ik ik, ik ik zag hem voorbij komen. En ik, ik vond hem wel pretty, bad ass. Je ziet de grill wel wat erin. Voor de rest heeft hij niet echt heel veel spannend. erop of eraan. Het is gewoon Aston Martin. Um, ...nadeel is tot mijn, uh, ja, ik denk mijn, mijn vehicle.meta voor de mensen die er verstand van hebben, niet meer echt uh, functioneel is. Want als ik iets verander, verander, erin, dan verander ik het niet in een game. En ik heb toch echt de juiste locatie ervoor, dat weet ik zeker. Maar dan is uit hoeveel vehicles.meta ik vervang en hoeveel ik er gebruik, hij past niet aan. Dus het geluid is niet heel spannend, ofzo. Anyway, we gaan op pad. Hij is uh, gemaakt door Rowan, Rowan Waslijn. En ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat hij vooral blauw erop heeft gezet. En niet echt heel veel meer. Maar goed, Rowan, laat even in de comments weten als ik nou iets heel erg, hoe um, weet het zeg. Als ik heel erg beledig, terwijl jij die hele auto hebt gemaakt en ik zeg dat dus je alleen blauw hebt gedaan. Maar ik voor zover ik weet heeft Rowan een bepaalde tijd, een periode gehad dat hij heel veel van dit soort unmarkvoertuigen voertuigen gewoon even deed uh, uploaden met blauw en zo oh, dit gaat eigenlijk niet was niet mogelijk zoals jullie zagen aan de onderkant ja dus een markt uh, voor de rest niet echt veel spannende dingen nogmaals fictie meteen een pre-o-1 melding van een gevecht wat je lekker crossen dan mij klein en je weet zelf en hier naar rechts oh <laughs> geef Wim geen essentie mate, meneer staat u nog op? ja zeker hij staat nog op, want dat gaat fout hij is ook wel erg snel ja ja ja Het Gaat gaat goed? even inkomen weer ik heb al heel lang niet meer met stuurtje gespeeld namelijk. dames en heren, even stoppen. dames en heren, even stoppen. Meneer. Oké, okay, meneer wordt ingemaakt. Dat wil ik even wel zien. Nu is het klaar. Nu is het klaar. Nu is het klaar. Hoppa. Nu is het klaar, zeg ik. Pik je man, Pik. Hoppa, Ik ga gewoon meedoen hoor. Ik zeg je eerlijk. Ik ga gewoon meedoen. Ik heb wapenstokkers. En jullie krijgen... Klappjes met de wapen. Wapenstokkers. Jij ook. Iedereen wapenstokkers, klappers. Ja, Jij ook. Hoppakee, leg maar bij elkaar. Zo. Zij hadden Er zijn Geen meer nodig. Nee, inderdaad, geen eenheden meer nodig. Misschien wel een ambulance. Ik ga het allemaal voor de goede orde even al moet je laten komen. Even kijken of iemand nog klappers van wapenstokkers nodig heeft voor bandje droppers. Nee. Kijk goed, hier, niks aan. De hand. blauw aan zaten. En Ik vind hem wel badass. Ik zeg je eerlijk. Hij is wel dik toch? Mat mat grijs heb ik voor gekozen. Omdat ik zoiets had van ja. Dat staat gewoon ja, je moet wel een goede kleur erop hebben, niet zwart of wit ofzo dan Pak dan gewoon een dik mat grijs. Snap je? Ja, rijden anders ook wel langzaam. Ik vind het knap dat jullie trouwens in het zand kunnen rijden. Goeiedag Schotel, heer en heer. Dit zijn Hans uh, en Piet. Ans en Piet die waren aan het knokken. Ik kwam ertussen en ik zeg van dames en heren nu stoppen. En ze gingen gewoon verder. Dus ik heb wapenstokkers gepakt en ik heb slagen uitgedeeld. Je snapt zelf toch bij? Yo. Nou, even afwachten of niemand... Uh, niemand wil tot leven komen. Dan gaan we verder klappen met wapenstokkers. Nou, als ze tot leven komen dan gaan we even sorry zeggen. Kijk, één iemand leeft. Mevrouw die mij als eerste sloeg. Die gaat wel mee moeten naar het ziekenhuis. en even kijken of de gentleman ook herstellende is van zijn. Ga oh. ja, alleen voor die vrouw, nee toch? Alle mooie brancard jongens, complimenten. Ja, we gaan mee naar mevrouw. Er allemaal tegen me aan, nee, net niet. Rapido, rapido. Ja. Zo rap zijn als hij dood dus dan is. En hij heeft echt... 1201 ingemaakt door een Ja, hij leeft ook. Dan gaan wij uh, meteen door naar een uh, winkel diefstal. Het is een buiten gym, het mag gewoon. Buiten gym mag. Binnen gym helaas niet. CP, keurig geparkeerd. Ik weet niet of het een heterdaadje is of dat het al is geweest of wat dan ook. Zit te zien is de beveiliging hier te plaatsen. Hallo Agent. Ja, ik blijf je nou echt in beeld staan? Ik snap dat het dicht is, maar ik moet je toch zijn, je potmonden onder u. Hey officer, dus comeback is in de back. Ja, goeiedag, hallo. Hallo Agent, fijn dat je er bent. Ja, ik zei. I, uh, deze persoon hier probeerde wat spullen te stelen hier uh, binnen. Um, ik heb hem nog niet eerder gezien. Um, we willen hem sowieso een winkelverbod geven. Nou agent, hij de verdachte dus. Zo simpel is het eigenlijk helemaal niet. Ik ben mijn baan uh, verloren. Het zijn moeilijke tijden, snap je. Um, en ik moet echt wat uh, spullen halen voor mijn kinderen. Ik heb niet heel veel geld, so ik uh, moest dit proberen. Kun je, me please, uh, kun je me alsjeblieft vergeven en me nog een kans geven, alsjeblieft? Nee, dat kan niet. Het is gewoon straf en feit En Wim is niet zo van het uh, zielige gebeuren. Dus uh, luister, pik je man spik, man pik. Ik wil sowieso jouw identiteit even zien. <coughs> Krijgt ja, van jou hoef ik niet. Idioot. Van jou. Wow. Ja. Ja, Oké, okay. okay. dank. Goed. Controleerde even het systeem. En jou? Ik ga ik sowieso wel vragen. En jou? Ja. Mm. Hoe zat er nou weer met een winkeldiefstal? Moeten ze nou sowieso mee? Ja. hè? Ja. Dus ik ga je arresteren. Ja, dat is juist de hele ophef dat ze mee moeten en dat er zo lang over moet worden gedaan omdat ze dan één klein dingetje hebben gestolen. Ik ga je nog even fouilleren. Dus dat als een een transportjevruin. Een zakmes dat is blijkbaar verboden, of niet helemaal verboden, maar ja in Nederland geloof ik wel. En medicatie wat niet gemarkeerd staat zeg maar, dus er staat geen. heet het in? Geen, uh, geen beschrijving van wat het is. Dus ook een beetje verdacht. Hij heeft nog een camera en een, uh, een, maga een magazine, een uh, tijdschrift wat uh, niet helemaal geschikt is voor sommige kijkers. Hij gaat mee naar buiten. Transport eenheid staat als schudden ook wel buiten. Of die komt te gaan. Prima, enige. Ik zit er niet meer in. Maar uh, nu wel. De meneer gaat mee met de transportwagen en wij gaan weer door nou nou nou nou nou nou er is een uh, iemand een of andere william of zoiets ik zag de naam even niet die uh, is gesignaleerd, of die staat gesignaleerd en die is gesignaleerd, als jullie me begrijpen. Dus die uh, wordt nog gezocht en niemand heeft hem gespot. Denk ik dat zo zit. En het kan ook zijn dat hij sowieso nog wordt gezocht en dat we nu een huis uh, bezoek gaan brengen. Dat kan natuurlijk ook. Dat is de groen pikje manspik? Al met al we gaan iemand arresteren. Of neer schieten. Of wij worden neergeschoten. De bussen halen. Leuk kan dat allemaal met zijn Aston Martin. Ja, je wacht hem maar even netjes. Oh, dat is toch best groot, hè? Officers, en dan maar even opletten voor onze eigen veiligheid. Ik weer aan aangetrokken. We gaan een uh, netje erbij vragen. Oh. Oh nee, dat wil ik niet. Ah, cutie. Doe het woef. Wat? Kun je ook iets? Zo! Hij kan blaffen. Kom. Lego my boy. Deem echt alleen dit. Ja de verdachte al, hij ziet de verdachte natuurlijk. Ik ga niet blaffen joh. Hoe heet je die gek ook alweer? William Dust. Politie, we hebben een bevel tot binnentreden. William, maak jezelf bekend. William, ik kom tevoorschijn met je handen omhoog Jij bent gewapend en ik ook, denk ik Ja, ja, rennen rennen rennen rennen Run beetje run Wat je ziet, nodig bros. Deze te plaatsen. Lekker boys, kom naar binnen dan. Dat ja, is een cameraman, je weet toch. Handjes omhoog. Ah. Ga naar binnen, ga naar binnen. Ja, die hond is helemaal te blaffen joh. Hey! Ewa! Melkamer, well, we hebben hem. Ah nou hij had mij bijna ook. May niet uit. Dank u wel dames en heren. Het is einde BTGV. Einde BTGV. Eén man aangehouden de Hebben we nog nooit gehoord? Wij komen. Zo. Hond, snuf, snuf, snuf, waar ben je? Daar ben je. Je bent best lief. Maar je luistert niet. Hey. Not cool hè? Hij schoot op mij hè, not cool hè. Cool, Wat gaan we ermee doen dan? Pet down the pet by my buddy Fouilleren we stand pikman Jij ja, bent lief, maar ik kan niks met je Denk ik Ah, er is wel vuurwapen bij Logisch, want het is goed aan mij Transportje en uh, we gaan door naar de laatste melding of achtervolging of wat dan ook wat we gaan doen Ik ga die doggo dog eens uitproberen te vogelen, iedereen trouwens Dismissed Het so. hier neemt hem mee Kijk hem, lopen dan Ja, dog bij Hey. Kijk, die is toch veel lelijker Grote vriend Ik ga jou uh, Moeten achterlaten Ik snap het niet spijt maar Miko. Wacht, kan ik hem niet gewoon op een waardige manier achterlaten. Ja, zo. Hij is weer terug in zijn kooi. En wie heeft er zin in achtervolging? Ik wel. Dus ga jij, heb jij iets op de kerfstok staan? Wie er de afval weg? Die taxi. Oh, poefje. Jongen, hij rijdt hier vluchten voor een Esther en je de gek. Zo, hij rijdt wel hard, gek. Oh, een Audi. Dat ja, gaat kei goed hier. Of volgende gaan. Uh. Uh, niks aan de hand, niks aan de hand, niks aan de hand, niks aan de hand. Pakken hem. Oh, en dat is leuk. uitstappen staan blijven nee waarom kan ik niks ik kan niks help nee fuck Nou ja, kan niks even koeken daar hebben we altijd wel een oplossing voor Ja, ja, bent aangehouden. Waar loop je nou heen Wim? Oh man, de goed goede Nou, de conclusie van vandaag is in ieder geval die taxichauffeur die hadden we sowieso gehad, want als hij. Ja kijk daar loopt hij. We hadden hem in ieder geval uit laten stappen en als we hadden gekund dan liepen we gewoon achter hem aan en hadden we hem gepakt. Uh, nu gaat weer. In... hey hij doet iets! Staan blijven, boef. Ja, op de knietjes. Heel goed, keurig. Fucked man, even lekker schieten vandaag. Oh, we hebben al geschoten trouwens. Ja, hebben we voor uh, negeren stopteken. Veilig well, rijgedrag. En alles wat je maar wilt. Dat kun je krijgen. Mensen, heel erg bedankt voor het kijken of je video volgt met de SM en SMART staat in de beschrijving. Als dat niet zo is, dan ben ik te vergeten. Maar dan vergeef mij daarvoor, en dan staat hij alles nog in de beschrijving. Want ik ga het niet vergeten. Komt goed, joh. tot dan. Doei, dag, tot de volgende. Doei, hoi.